Welkom bij de volgende video. Ik ga jullie de basis laten zien van Shaping. Dit ga ik samen doen met Mees. Bij Shaping is het de bedoeling dat je hond zelf gaat nadenken. Ik wil graag dat Mees met zijn voorpoot op het krukje gaat staan. En ik ga stap voor stap hem leren dat het iets met het krukje te maken heeft. We gaan de gang. Dus ik ga wachten tot Mees naar het krukje gaat kijken. Dan gaat hij snappen dat er iets met het krukje moet gebeuren. Het kan zo even duren. Als hij een stap naar het krukje doet, of kijkt naar het krukje, krijgt hij een beloning. Je hebt hem heel wat brokjes nodig. Ik kan hem even een beetje leiden. Je zag dat Mees naar het krukje keek en daar kreeg hij een beloning voor. Zo. Goed zo. Goed zo. Nou, je ziet dat hij al wat doorheen dat er iets met dat krukje aan de hand is. Nu wil ik graag dat hij wat meer gaat doen Hij niet alleen gaat snuffelen, maar dat hij ook iets anders gaat doen. Nog een stap naar voren zet. Daar wacht ik nu op. Soms helpt het om een van de andere positie te geven. Juist, goed zo. Juist, goed zo. En dan staat hij al en hij wordt beloond. Oké, okay, doen we het nog een keer. Je haalt de hond er weer vanaf. En even kijken, zonder dat ik wat zeg...